Ik, ik rook niet meer. Ja, alleen als ik drink. Oh. Ik drink ook niet meer. Nee. Nee. Nou, wat zullen we gaan eten? Mm. Wat zullen we eten, uwe? Nou, ik ben wel gestopt met eten. Ja! Ja, ja, Ja, ja. ja ik heb gisteren gegeten. Zeg. En nou, stop. <lacht> en al, je weet het. Ik weet het. Mm -hmm. Dus eten is se. Dat doe ik niet meer. Heel goed. Heel goed, je kan het hebben. Ja, wel. Ja. Sweetie zaal, ja. nog een beetje. Ja, ik wil ja, heel okay, graag. Okay. Ja. niet te weinig. Nee, Koeken niet te weinig. Zo weinig. Ja, niet Pro... te Dat dus kan iets. Proost. Proost. Waar proosten. proosten we eigenlijk op? Oh. Ja, maar waar was ze, ze post? Hm. Over het leven.